Hallo, avond. Ik wacht heel even totdat er wat mensen binnendruppelen voordat ik mijn verhaal begin. Hallo! Goedenavond! Mijn naam is Mariska, ik ben de nieuwe eigenaresse van Bespoke Bayou. En het is mijn intentie... Om uh, vaker op de uh, ja, Facebook-pagina live te gaan. En ik dacht, uh, vandaag ga ik daar gewoon eens mee beginnen. Het is een uh, driedelige serie waar ik mee begin. En dat, is, uh, dat zijn eigenlijk de meest, gevraagde, uh, de meest gestelde vragen aan mij over essentiële olie. Ik dacht, die ga ik uh, beantwoorden. Middels uh, drie Facebook-lives. Ik probeer het uh, ongeveer een kwartiertje per avond. En vanavond ga ik het hebben over uh, hoe lang bestaan essentiële oliën eigenlijk al. Wat zijn essentiële oliën en waarom zijn er prijsverschillen. En uh, morgenavond om half negen ga ik het hebben over op welke manieren je ze kunt gebruiken. Waarvoor je ze kunt gebruiken, meer in de algemene zin. En welke kwaliteit je dan nodig hebt. En donderdag om half negen. De laatste van de sessie en dat zijn de praktische toepassingen van mijn 10 favoriete essentiële oliën. Ik zal me even kort uh, voorstellen uh, hoe ik in aanraking ben gekomen met essentiële oliën. Ik uh, ben daarmee begonnen met uh, essentiële oliën doordat ik uh, ze gebruikte in mijn uh, Do-it-yourself uh, recepten. Uh, huidverzorging, haarverzorging, mondverzorging... Uh, schoonmaakproducten en op een gegeven moment dacht ik, ja, ik zit dat eigenlijk allemaal wel leuk op mijn huid te smeren en ik loop te roepen dat dat dan natuurlijker is, maar is het wel zo natuurlijk? Zijn alle essentiële oliën die je kunt kopen echt zo natuurlijk als dat ze zeggen? Dus toen ben ik een jaar erin gedoken, ik heb echt aan allerlei kanten informatie ingezameld en uh, opgezocht ook en ik ben toen zelf tot de conclusie gekomen dat mijn keuze valt voor uh, Young Living, essentiële olieën. En het hoe en het waarom, daar heb ik een heel artikel over geschreven. Dus als je dat interessant vindt, sorry, interessant vindt verwijs ik je daarnaar. Het staat straks boven de post, dat ga ik uh, straks allemaal inzetten. Uh, maar daar ga ik dan verder nu ook niet verder op in. Hmm. Welzijn uh, ja, is alles waar, uh, waar ik mijn uh, sessies op baseer en de vragen die ik beantwoord. ...beantwoord, daar wel op gestoeld, dus op de olie van uh, Young Living... ...en ook de toepassingen die dus daarmee uh, gedaan kunnen worden. Maar desalniettemin is deze informatie ook interessant voor gewoon essentiële oliegebruik. Uh, ook als je een ander merk gebruikt, uh, ik raad gewoon altijd aan om in ieder geval... sense te gebruiken en je eigen onderzoek te doen met de olie die jij prettig vindt. Dus om gewoon maar gelijk te beginnen vandaag... Hoe lang bestaan eigenlijk essentiële olie al? Nou, ik kan je vertellen, die bestaan eerlijk gezegd al duizenden jaren. Want er zijn al uh, ja, optekeningen gevonden in, uh, in Egypte, want het werd daar gebruikt bijvoorbeeld bij het balsemen van de doden en ook bij de, de begrafenisrituelen. De Chinese geneeskunde maakt daar gebruik van al, al heel erg lang. Uh, de indianen maakten er al gebruik van en dat waren niet alleen de Noord-Amerikaanse indianen, maar ook uh, die uit Zuid-Amerika en Midden-Amerika. Uh, dus het is echt al iets wat al heel erg lang bestaat en waar men al heel lang ook de kracht van inziet, dus de kracht van de plant. En dat brengt me dan eigenlijk op wat zijn dan essentiële oliën? Nou, essentiële oliën zijn uh, eigenlijk de krachtigste delen van de plant. En die verkrijgen ze door middel van koude distillatie, zoals de meeste bedrijven gebruiken daar koude distillatie voor, in ieder geval Young Living. Want op die manier bewaar je de beste eigenschappen van de plant. Dus eigenlijk de essentie van de plant hou je daar, behoud je daar mee. en daarmee kun je dus ook het gebruiken. Hallo, uh, ik kan op dit moment de opmerkingen en reacties helaas nog niet zien, maar als je vragen hebt stel ze gerust. Ik uh, ga het straks gewoon uit uh, via de pc even kijken of er vragen zijn en dan kan ik ze beantwoorden. Uh, leuk dat jullie uh, allemaal kijken. Ik, uh, ja, sorry, ik ga weer even terug naar het verhaal. Uh, wat zijn het dus essentiële olieën? Uh, wat ik al zei, de krachtigste delen. en Ze worden gedistilleerd uh, onder andere uit struiken, bloemen, bomen, schillen, fruit, uh, wortels van planten. Even hars, dus dat, is, ja, dat wordt dan uit de bomen komen, dat komt dat. En kruiden. En om even een voorbeeld te noemen, uh, zodat je een beetje een indruk krijgt hoeveel heb je nou eigenlijk nodig om een essentiële olie te maken. Uh, Roos is daar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van. Roze olie, daar heb je 10 kilo rozenblaadjes blaadjes voor nodig om 5 milliliter uh, roosolie te maken. Nou, 5 milliliter dat is echt zo'n klein flesje um, en daarmee is olie ook echt een van de duurste oliën die er is, omdat het uh, dus zo ontzettend veel blaadjes zijn die je nodig hebt voor eigenlijk heel weinig olie die je eruit verkrijgt. Jasmijnolie bijvoorbeeld is 4,5 kilo bloemetjes heb je daarvan nodig voordat je 5 milliliter olie hebt. En leuk om te weten misschien is dat je uh, de jasmijn wordt s'nachts geplukt, Want jasmijnbloemen zijn, uh, zeg maar, de essentie van de jasmijnbloem is op zijn sterkst midden in de nacht. En op dat hoogtepunt worden ook daadwerkelijk de bloemen, in ieder geval door Young Living, worden ze dan op dat moment ook geplukt. Uh, met de hand wordt dat gedaan, dus je kunt je voorstellen hoeveel uh, arbeiders je daarvoor nodig hebt, mensen die dat doen. En uh, ja, dus dat is ook weer een niet zo hele goedkope olie daardoor. Bij lavendel, daarentegen heb je 1,3 kilo nodig voor maar. En dan heb je al 15 milliliter olie. 15 milliliter olie, dat is alweer zo'n flesje. Dus daar doe je echt heel erg lang mee. Ook heb je bijvoorbeeld boomolieën. En boomolieën is bijvoorbeeld sandelhout is een hele bekende boomolie. Die is. Um Heel goed voor de huid, en de hoed. wordt heel veel in de gezichtsverzorgingsproducten en huidverzorgingsproducten gebruikt. En die bomen die moeten minimaal 30 jaar oud zijn, in ieder geval voordat Young Living je dus gaat kappen. En minimaal 90, 9, sorry 90, dat was een beetje overdreven, dat wordt weer een sequoia, uh, moeten minimaal 9 meter hoog zijn en voor 90% dood. Anders worden ze niet gerooid en gebruikt als olie. Vandaar dat ook die olie heel zeldzaam is, want ja, dat duurt gewoon lang voordat de bomen volgroei'd zijn en zo ver dood zijn dat ze dus gebruikt kunnen worden. Eh, kijk, ja, ik heb even een speakbriefje, want ik wil het kort houden. Ik wil binnen de 15 minuten blijven, want ja, jullie tijd is kostbaar, zoals mijn tijd ook kostbaar is en ik wil jullie niet de hele avond uh, bezighouden. Uh, waarom zijn er nou prijsverschillen? Want dat is ook een vraag die ik uh, echt heel regelmatig uh, ge mij gesteld wordt. Um, ja, dat is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld om te beantwoorden, want wat is het verschil? Uh, heel veel bedrijven gebruiken bijvoorbeeld pesticiden. En pesticiden zorgen ervoor dat, uh, dat je meer opbrengst krijgt en daardoor dus meer kan distilleren en dus meer kan verkopen. Het nadeel daarvan is, als de pesticiden gebruikt worden, die gaan echt tot in de kern van de plant. Dus ik beloof je dat dan in jouw flesje olie, wat je dan koopt, daar zit dus ook gewoon pesticiden in. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kies daarvoor om dat niet op mijn huid te smeren. Dat, uh, ja, ik probeer juist zonder chemicaliën in het leven door te komen. En ik kies er juist voor om eigen producten te maken, onder andere en voor natuurlijke ingrediënten te kiezen... En dan ga ik uh, niet natuurlijk essentiële oliën uh, op mijn huid smeren die vol zit met pesticiden. Want dat, ja, dat spreekt elkaar dan een klein beetje tegen. Ik, uh, als, wat er ook bijvoorbeeld gebeurt, is dat ze chemische oplosmiddelen gebruiken. En met chemische oplosmiddelen wordt er ook, uh, kunnen ze meer opbrengst uit het plant verkrijgen. Waardoor het. Uh, even hoor, ik word even afgelegd een berichtje wat dan een keer door het beeld heen uh, schiet. Uh, sorry hoor. In, even terug naar mijn uh, gedachtegang. Ja, de chemische oplosmiddelen. Dus dat zorgt er dan ook voor dat er weer meer uh, te verkrijgen is uit de opbrengst uh, wat gedestilleerd is. Alleen die chemische uh, ja, middelen die zitten dus dan ook echt in het flesje en daar smeer jij je dan volgens ook mee in. Uh, dat betekent ook dat vaak de olie al niet meer. Uh, dat betekent dat de olie al niet meer 100 puur is. Want hij is al aangelegd met chemische middelen. En dan heb je ook nog dat ze het bijvoorbeeld verdunnen met uh, draagolie, zoals amandelolie of yobaolie. Uh, ze doen het met andere oliën, vermengen, goedkopere olieën. Bijvoorbeeld jasmijn met lavendelolie vermengen, omdat lavendel veel goedkoper is. En daarmee ja, raak je ook een beetje de, de geur, de, de specifieke geur van jasmijn, kwijt. Maar ook gewoon de essentie wordt minder die aanwezig is in het flesje. Want hoe meer je verdunt, hoe minder de essentie aanwezig blijft van de plant waar het om begonnen is. Jong uh, Living heeft daarom gekozen om te zet, een programma op te zetten dat heet Sea to Seal. En daar, men, daar heeft men bij gekozen dat men alleen de beste zaadjes die zeg maar, overblijven uit de oogst. Worden gebruikt voor de volgende ronde. En absoluut geen pesticiden worden er gebruikt. Er wordt zelfs geen onkruidverdelgers gebruikt. Maar met de handgebied. Nou dat kun je je voorstellen hoeveel mensen daar dan mee aan de slag zijn. Er worden ook geen chemicaliën toegevoegd of gebruikt om een grotere opbrengst te krijgen. Uh, het is zelfs zo dat als uh, er beestjes inkomen. Dan proberen ze dat met andere essentiële oliën op te vangen. En te kijken of ze daarmee kunnen... Uh, ja, de oogst kunnen redden, uh, maar als blijkt dat dat niet gaat, dan is het gewoon jammer. Dan is er dus geen oogst, uh, of in ieder geval geen distillatie, en dan is het dus out of stock. Want men wil het gewoon pertinent niet aanlengen met iets, uh, omdat ze de 100% puurheid willen blijven garanderen. Het wordt heel streng en zorgvuldig getest. Uh, ook door derden, dus niet alleen door Young Living zelf, maar ook door derden. Onder andere een FBI-laboratorium uh, wordt daarvoor ingeschakeld. En ja, men zorgt gewoon dat vanaf de boerderij tot en met huis, dat alles uh, gewoon ieder, ieder uh, ja, stukje ketting in the chain, ik weet even niet hoe je dat moet noemen, uh, dat dat gewoon klopt. En men kan ook altijd terugkijken en, en dingen herleiden. Dat is het voor vandaag. Morgen ga ik dus uh, de volgende vragen beantwoorden. Heb je nog andere vragen voor mij? Ik ga heel even kijken of iemand een vraag heeft gesteld. Een momentje alsjeblieft. Oh. Ja, nou, dat ging niet helemaal zoals ik het wilde. Ja, ik kan dat helaas namelijk niet zien. <laughs> Laat trouwens even weten waar jullie vandaan komen, want dat vind ik hartstikke leuk om uh, om daar achter te komen. Ik kom zelf uit Rijswijk in, uh, onder de rook van Den Haagstad. En daar ga ik binnenkort ook drie leuke uh, uh, workshops geven. Savvy workshops. Dat is uh, 100% natuurlijke mineralen make-up. Dus als je daar interesse in hebt dan uh, kun je Zeker je aanmelden. Kijk even bij de evenement op de Facebookpagina. Ik zie, geen, uh, ik zie verder geen vragen staan, dus ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aandacht. Morgen kom ik bij jullie terug met op welke manieren je ze kunt gebruiken, essentiële oliën, Waarvoor je ze in het algemeen kunt gebruiken en welke kwaliteit je dan nodig hebt om te gebruiken. Hi Sanne, leuk dat je er bent. Ik uh, ga voor nu tot ziens zeggen... Uh, ik heb het netjes binnen het kwartier gehouden, dat was, was ook mijn planning. Hele fijne avond en ik hoop jullie morgen allemaal weer te zien. Doei!